Zo, kling, kling. Nee, dank. Hoi, heb je ook zo'n last van studiekeuze stress? Drink dan bier. Wat moet jij nou in vredesnaam gaan studeren? Je bent 16, je weet niet eens wat studeren is. En toch wordt er voor je verwacht. Doe iets met je toekomst. Ik kan voorstellen, je voorstellen dat je dat nog niet weet. En daarom zijn we hier. We zijn hier op NHL Stende. Uh, je komt hier een fantastische open dag uh, voor het maken van studiekeuzes. Echt wat voor jou. Informatiemarkt is er. Je kan een persoonlijk adviesgesprek van ongeveer 10 minuten aanvragen. Dat lijkt me trouwens super chill. Dat je echt even face-to-face -face met iemand kan praten over wat er in jouw brein omgaat. Welke keuze je moet maken. Want soms kan dat echt vet verwacht zijn. Hier lopen allemaal toekomstige studiegenoten. Ja, Ik denk dat de hele ja, Dit is gewoon van alles. Te ja. doen. En is superleuk. En het is super leuk. Het is niet alleen hier op NAL en bij Stenden, maar het vindt ook plaats bij Van Hal Larenstein. Van alles te zien en te doen. Dank u. Dank u wel. <lacht> Wat? Hij is heel gevoelig. Hey. Zijn we klaar? Hey. 0629. Ah, ik moet echt een nummer geven. Dus, 17 november, open dag. Kom met je luie reet van je stoel af. Doe iets met je toekomst, anders eindig je zoals ik, dat je filmpjes moet maken voor studenten met Stanley. Dat is echt leuk. Grapje. plan. Echt zo'n kikker. Doei Matties! Op dit kanaal kan jij, als student, op de hoogte blijven van alles wat er te doen is hier in Leeuwarden. Van evenementen tot... School gerelateerd tot wat is handig om waar je fiets neer te zetten als je niet wil dat die gestolen wordt. Ik zeg maar wat. Dat gebeurt allemaal op dit kanaal. Uh, wij willen van jou horen wat jij nodig hebt als worden En wij spelen daarop in en geven jou alles wat je nodig hebt. Super makkelijk. Je hoeft nooit meer ergens op te zoeken, want wij vertellen je gewoon alles wat je moet weten en wat je niet moet weten. Misschien is dat nog het wel belangrijkste. Stay tuned! Nee, dat kan echt niet. Doei!